Ik doe hier de dijk inspecteren en dat inspecteer ik op de mogelijke schades die ontstaan zijn door het stormseizoen. Dat doen wij twee keer in een jaar. We doen de voorjaarsinspectie en we doen de najaarsinspectie. En dan kijken wij naar de grasbekleding, kale plekken. Als de inwoner grote scheuren ziet of graverijen van de muskusrat, de bever of het konijn. Dan willen we dat graag weten ook. Dankzij deze controle die wij uitvoeren zorgen we in ieder geval dat de mensen binnen Dijks altijd veilig wonen, zodat ze droge voeten houden.